Goedemorgen, studenten van de HU. Ik ben Rob, de Professional Development Robot. Ik ga jullie iets vertellen over de skill, ethische verantwoordelijkheid. Ethiek is een belangrijk onderwerp in het beroepsleven. Aan de hand van ethiek bepaal je of bepaalde beslissingen wel of niet moreel goed zijn om te nemen. Dit baseer je op de normen en waarden binnen je cultuur. Je kan rekening houden met de cultuur van een bedrijf, een vriendenroep, of de samenleving in zijn geheel. Ook heeft ieder persoon eigen normen en waarden die hij meelaat wegen bij beslissingen. Met een recent voorbeeld van onethisch handelen zijn we allemaal bekend: het dieselschandaal van Volksmagen. Volksmagen heeft waarschijnlijk voor de minst de maatschappij bedrogen met Schumelsoftware. Een opdrachtgever heeft waarschijnlijk deze onethische beslissing genomen, maar daarna heeft het ook onethisch handelende ICT'ers gekost om deze te implementeren. Voor deze foute beslissing is Volkswagen en iedereen verantwoordelijk, voor deze rotzooi, door de samenleving aan de schandpaal genageld. Meest geen Volkswagen ICT'er? Nee. Iets belangrijks om rekening mee te houden, is dat je als ICT'er niet alleen verantwoordelijk bent voor handelingen die een direct effect op je omgeving hebben. Je bent ook verantwoordelijk voor de goede en slechte kanten van de technologie die je ontwerpt, ontwikkelt of implementeert. Schrijf jij een applicatie die met medische data om moet gaan, dan wil de samenleving dat je applicatie op een veilige en vertrouwelijke manier met deze gegevens omgaat. Bevat je applicatie een stompzinnig beveiligingslek, of laat je derde partijen meesloepen van de data, dan ben jij daarvoor verantwoordelijk. Ik meet, maar je mond, dus doe het niet. Kortom, wanneer je een beslissing maakt die ethisch gevoelige consequenties kan hebben, doe dan een goede overweging, en laat daarin de ethiek een belangrijke rol spelen. Je wilt immers geen Volksmagen ICT'er zijn. Hoop ik. Dit is het einde van mijn les. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben.